Goed zo, Joyce! Hé, hey, Joyce! Uit de blauwe bak. Een bak van Black Jack. Hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Ho, oh, Joyce, Oh, Joyce. Hé, hey, Black Jack. Goed zo, Black Jack. Foto's komen straks. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Oh, en Nabel, oh, oh, hij nee, zegt: Zo mag het. Maar nou, Roosje moet eigenlijk je eigen bak eten. Hé, hey, Roosje, kom eens, kom eens, Roosje. Kom eens, daar is ie. Doe het nooit goed. Appeloesas! Hé, hey, Blackjack, goed zo, Joyce!